Ik wil echt even terug naar echt een heel serieus punt. Um, en Dat is de motie die de Kamer heeft aangenomen. En dan gaan we even niet met elkaar, want daar gaan we, we komen we wel eens niet eens wat er kan op het ZVW-deel. Ik wil het over die overige 60 hebben. Daarvan schrijft het kabinet, we gaan met de Kamer bezien hoe we dat gaan betalen. Nou, ik heb nieuws voor u. Dat heeft de Kamer al bezien. Er is een motie aangenomen, er zit geen woordspaans bij. De budgettaire dekking te vinden in de verhoging van de vennootschapsbelasting. En het kabinet doet dat niet. Ook niet op het deel waar geen enkele discussie over is dat het wel kan. Waarom niet? De minister-president. Omdat het ons verstandig lijkt dat ook te bekijken in het bredere geheel van dit debat. Er is gisteren heel veel gezegd uh, natuurlijk over uh, aanpassingen die mogelijk uh, moeten plaatsvinden aan de begroting op allerlei terrein. Ik ga daar nu niet op reflecteren, want er liggen geen concrete voorstellen, anders dan heel veel gedachten die ik gisteren gehoord heb. Dus ik ga daar pas op reageren als die moties er liggen of amendementen er zouden liggen. Um, maar ik denk in dat licht bezien dat het verstandig is om dat opnieuw te wegen uh, in de loop van deze dag of wellicht ook uh, zelfs de komende weken. Voorzitter, Heer Klaver. dit mag de Kamer echt niet accepteren. Er staat hier een demissionair premier. De Kamer vraagt om de vennootschapsbelasting te verhogen. En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer, ik vind het echt bijna een schoffering. Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien. Die bredere afweging is gemaakt door de Tweede Kamer. Wij gaan daarover. En daarom wil ik gewoon nu de toezegging van de premier dat er alsnog een nieuwe brief komt en een aanpassing waarin hij aangeeft dat die Venusgasbelasting omhoog gaat. De ja, uiteindelijk gaat de Kamer daar natuurlijk over, maar ik vind het verstandig in het licht van het debat wat hier plaatsvindt om er ook vandaag te kijken wat de verschillende opvattingen erover zijn, misschien ook de komende dagen. Dus er is helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik, zeg ik tegen de heer Klaver. Wij proberen gewoon in alle rust en redelijkheid dit tot een goed einde te brengen. En die dekking die de heer Klaver noemt is heel mogelijk, maar ik denk dat het verstandig is in het licht van de bredere discussie, om er nog eens even goed naar te kijken. Volgens ja. mij staat niets op tegen en uiteindelijk beslist de Kamer altijd de regering heeft nog nooit zijn handtekening geweigerd onder een begroting. Eh, beslist de Kamer eh, hoe wij ja. dingen financieren. Ja. De heer Klaver, tot slot. Volgens mij is deze bardinerende toon niet helemaal nodig. De Kamer heeft het namelijk al besloten. En de, de premier die doet hier alsof de Kamer daar nog over moet nadenken. Alsof ze misschien nog even in een breder perspectief moet zien. Dat is niet het geval. U bent demissionair. U vergeet dat graag. U vindt dat ook heel fijn Eigenlijk om demissionair te zijn, zegt u dan, want dan heb ik minder last van de Kamer. De Kamer heeft hier doorgepakt. Ik ben echt trots op wat de ChristenUnie hier heeft gedaan, samen met de collega's van de SP. Voor het eerst laten zien dat die coalitie er niet meer is. En kijk eens wat we dan voor elkaar kunnen krijgen voor Nederland. En dan heeft u gewoon dit verzoek uit te voeren. Niks geen nog meer overleg. Er is een motie aangenomen. Als u dit niet doet, waarom zouden we dan in vredesnaam dan met elkaar hier nog voorstellen indienen? Ik vraag u nogmaals, en ik denk dat u het goed aan doet, door hier nu, niet straks, niet morgen, niet overmorgen, maar nu toe te zeggen, u heeft helemaal gelijk, we gaan die venus als belasting verhogen.